Ja toch boys, welkom in deze nieuwe video. Mijn naam is Anno Nolte. Het is eigenlijk geen video, het is meer een korte video. Voor de mensen, ik ging op zondag kanaal beoordelen doen. Maar, ik had er geen tijd voor. Dus voor de mensen, wat ik ga doen, vrijdag, om 7 uur. Hè, ik laat het even zien. Op deze datum ben ik live. Vrijdag, hè, ga ik kanaal beoordelen 7 uur begint de stream tot 8 uur. Dus we gaan een uur streamen. Gewoon een gezellige avond. En we jullie vragen, wat ga ik in de stream doen, is kanaal beoordelen. Ook dit... Goeiedag mevrouw, ja ik ben mijn uh, iPhone 13 Pro Max uh, daar kwijtgeraakt mevrouw. Hallo! Hallo! Hallo! Hallo! Hallo! Hallo! Ik hebben dat gehoord boys, ik, was, uh, ja, ik had vrijdag een mevrouw gebeld van de mickey en ja, ze zei hallo, hallo, hallo, hallo, ja en, uh, het was zo, dus voor de mensen, in die stream gaan we dat ook doen, uh, wat ik ook in die stream ga doen is volgens mij ook een beetje pranks halen, een beetje mensen, je weet, gewoon een leuke stream van maken boys, dus kom het gewoon checken die vrijdag, dus voor de mensen, ik zie jou vrijdag bij de stream!